Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je vertellen hoe je een live event kan aanmaken in Stream. Dit doe je door eerst naar Teams te gaan en dan in het linkermenu te kiezen voor Agenda. Daar kan je een nieuwe vergadering plannen, maar wanneer je op het pijltje klikt kan je ook kiezen voor een live gebeurtenis in Stream. Wanneer je er eenmaal op hebt geklikt, krijg je een menu tevoorschijn. waarbij je een titel kan invoeren, de locatie kan aangeven. en kan laten weten wanneer en hoe laat het plaatsvindt. Nou, dat ga ik voor nu even invullen. Plan iets in voor morgen. En dan vraagt hij aan de rechterkant of er mensen zijn, personen. die ook presentator zullen zijn bij dit live event. Die zullen dan namelijk dezelfde rechten hebben als de organisator. Voor nu sla ik dat even over en kies ik voor volgende. En dan kan ik dus. Mensen uitnodigen die deelnemen aan mijn live event. Dat kunnen personen of groepen zijn, dat kan de hele organisatie zijn en het ligt even aan de instellingen van je eigen organisatie of het ook een openbaar live event kan zijn. Wanneer je naar beneden scrolt, dan zie je dat Teams automatisch heeft aangegeven dat een live event wordt opgenomen, zodat deelnemers dat kunnen terugkijken. En er wordt een rapport gemaakt over de betrokkenheid van de genodigden. Wanneer je ook wil dat de deelnemers vragen kunnen stellen en elkaar kunnen beantwoorden, dan moet je die apart aanvinken. Voor nu kies ik voor personen en groepen. En dan kan ik hier dus mensen opzoeken en uitnodigen. En wanneer ik dat dan doe, dan kan ik het plannen. En dan kom je in het laatste scherm en dan zie je dat je een koppeling kan ophalen die je kan stoppen in een agenda uitnodiging. En op die manier kunnen deelnemers op de knop klikken en dan komen ze meteen uit bij je live event. Ze kunnen ook kiezen voor de chat. Die zit er automatisch aan gekoppeld. En dan kunnen ze daarin dus uh, met elkaar chatten. Tot zover deze video over het aanmaken van een live event in stream. Ook al heb je nu alleen maar uh, het aanmaken gezien in de Teams omgeving. Wanneer je het eenmaal hebt aangemaakt, dan kun je dus uit bij stream. In een volgende video leg ik uit hoe dat precies werkt en hoe dat er precies uitziet. Tot de volgende video!